De Bertazzoni AMS95 IND61CNE is een volledig zwart inductie -fornuis van 90 cm breed. Het fornuis heeft een kookplaat met 5 inductiezones, liggend op keramisch glas met een zwart frame, passend in het design van het fornuis. De zones hebben een vermogen tot 2,3 kW. Onder de kookplaat bevinden zich de zwarte knoppen voor de bediening. En bevindt zich de programmeerbare overklok. De oven is in te stellen op een temperatuur al vanaf 50 graden. En hier ziet u de bediening van de kookplaat. De oven van dit Bertazoni Fornuis is multifunctioneel. Het heeft een inhoud van 108 liter en is met energielabel A erg zuinig. De ovendeur is van driedubbel glas, waardoor deze aan de buitenkant niet heet wordt. Het fornuis wordt geleverd met bakblikken en bakroosters. En onderin bevindt zich een handige opbergruimte. Hierin kunt u documentatie opbergen, maar ook de bakblikken en de roosters die u niet gebruikt.